De Awardshow was al vanaf moment één, eigenlijk een van de meest ja, grootste uh, initiatieven rondom de, het feet Festival. Dus toen hebben we besloten om daarin op te focussen. We zagen ook dat uh, de makers, de YouTubers en Instagrammers ook steeds meer bezig waren met talenten die je ook op het podium kon neerzetten. En uh, daarom uh, maakten we die stap puur ja. een Awardshow. En uh, dat is vrij succesvol gebleken. In 2019 is onze volgende editie op 23 maart, dan gaan we naar de AFAS toe. Ja. Uh, dus is een aardig grote zaal. Ja, ja. Uh, en als je ook keek wat, wat, wat qua entertainment op het podium terechtkwam, uh, dat was heel leuk. Er werd heel goed, goed bekeken ook, veel goede reacties ook gehad. Ja, en het aantal stemmen, volgens mij 850.000 stemmen, daarmee de grootste publieksprijs van Nederland zo'n ja. beetje geworden. Ik vind makers zijn mensen die echt iets kunnen maken. Dus, een meisje dat er uh, lippen tijd uh, op een Instagram-foto en een duckface maakt, is een influencer, maar vind ik nog niet per definitie maken. StukTV is een partij die altijd wel wint. Uh, Enzo Knol maakt altijd goede kansen. Dylan Hagens. Uh, ja, het, zijn, het zijn vaak de, degenen die echt gewoon van zichzelf goede merknamen hebben weten te maken. En die consistent aanwezig zijn geweest. En uh, ja, die, die winnen vaak de prijs. Wij kennen heel veel mensen persoonlijk. En ja, we weten gewoon bij bepaalde mensen van ja, tuurlijk. Er zit een aantal, altijd een klein percentage van fake followers. En dat is ook van hoe die mm -hmm. fake follow-accounts moeten bestaan. Ja. Uh, maar we, we weten van veel mensen wel of ze wel of niet uh, authentiek zijn in hun cijfers die ze met ons delen. Ik zit al sinds 2009 zit ik al in die wereld van YouTubers. En daarvoor ja. in de wereld van hip-hop. En ik heb ja. eigenlijk altijd doorgekregen dat het allemaal niks was. En dat het niet zou worden. En weet ik het allemaal. En dan zie ik gewoon dat gewoon fucking John, sorry dat John de Mol gewoon, uh, <lacht> jongens, verstukte. Ik was echt, ik had echt van, hè, hè als je snel wil gaan, moet je alleen gaan. Maar als je ver wilt komen, moet je het samen doen. Ja. En uh, dat is iets waar ze dan achter moeten komen. Dat zie je bij Stuk TV, die snapt dat al vrij rap, denk ik.